Ruben ging eindelijk naar school en hij vond het leuk. Soms had hij huiswerk en dat deed hij dan netjes. En Susanne hielp hem erbij. Niet altijd, maar vaak genoeg wel. Susanne heeft het samen met Ruben aan Thomas verteld. En eenmaal dat verteld te hebben, zag Thomas ook wat Susanne zag. Rubens huid, hij was niet lang, hij was groen. Ook speelde hij veel met Kira, zijn maatje, en trots. Elke dag liep het zo samen met Kira lekker in het park of bij het bos.